Goed zo Black Jack. Hé, hey, Black Tech. Goed zo, Joyce! Uit de groene bak, Joyce. Hey, Joyce. Hé, hey, Black Jack. Allemaal haren van jullie. Hé, hey, Black Tech. Goed zo, Black Jack. Hé, hey, Joyce, Appeloesas.